De hoogstratentelers zijn stuk voor stuk gepassioneerde vakmensen. We snoepen graag van onze aardbeien en vragen ons af of Gij dat ook doet. Dat kunnen we snel achterhalen, want als je de QR-codes op onze bakjes scant, ontdekt je niet alleen waar uw aardbeien vandaan komen, nee, je kunt er ons ook berichtjes mee sturen. Uw geluksmomentje, daar doen we het voor.